We zijn hier bij FFC, de Food Franchise Company. Ik ben verantwoordelijk voor het eerste contact richting potentiële franchisenemers. En vandaag neem ik je graag mee een dagje naar ons hoofdkantoor om te laten zien wat al onze medewerkers voor jou gaan doen. Perfecte Match is een mooie locatie met een goed omzetpotentieel. Een leuke, enthousiaste ondernemer met een hands-on mentaliteit. En die samen met Kwalitaria wil groeien. Een goede horeca-achtergrond is een grote pre concepten die wij bedenken, de marketingstrategie... ...onderdeel uit willen maken van een team. Na het gesprek kom ik in beeld. Dan gaan we kijken naar locatieopties. Dan gaan we naar het financiële plaatje kijken. Inwerktraject wordt besproken. Allemaal stappen die, uh, die verder in het proces nog komen kijken. Als de bouw bijna klaar is, kom ik in beeld. Vier trainingslocaties hebben we aangewezen... ...waar ondernemers kunnen stage lopen. En dat duurt ongeveer vier weken. Ik zorg voor uh, tussenevaluaties, uh, voor de beoordelingen, samen met de ondernemer waar ze dan werkzaam zijn. En in de tussentijd train ik de ondernemers ook naar ons ondernemersplatform, mijnqualitaria.nl. Uh, daar neem ik ze in dat traject helemaal in mee. Nou, belangrijk is voor ons een, een, een duurzame relatie, hè? want uh, dat is de stabiliteit, dat is de ondergrond van de samenwerking. En op basis daarvan gaan we bouwen. Vier keer een formulebezoek gaan we heel diep in uh, cijfers en gaan we kijken en waar kunnen we nog in, uh, in, in, in begeleiden. En op basis daarvan gaan we kijken samen met marketing wat voor plan we daarop kunnen maken. Friet, snacks, verpakkingen, alle zaken waar eigenlijk meer dan eens een factuur voor komt. Probeer ik me op te richten en uh, de best mogelijke deal er binnen te halen. Ieder uh, seizoen proberen wij bepaalde specials uh, naar voren te halen. Uh, als je voor één Capetaria gaat inkopen, uh, dan heb je geen slagkracht om afspraken te maken. Doe je dat namens 130 winkels, uh, dan is je slagkracht een stuk groter en kun je betere prijzen bedingen. In het tweede gesprek worden een aantal financiële gegevens gevraagd. En dan komt er eigenlijk een, een begroting uit en die begroting hopen we dat die aansluit bij de verwachting van de ondernemer. Uh, derde komt eigenlijk de bankfinanciering. De vier financieringsopties zijn dan eigen vermogen, uh, vreemd achtergesteld vermogen, het is bankkrediet en crowdfunding. Nou, als daaruit komt dat dat te financieren is en dat de ondernemer het gewenste inkomen verdient wat hij denkt eraan over te houden, dan gaat hij eigenlijk naar zijn eigen boekhouder toe. Nou, daarmee gaan we op een gegeven moment samenwerkingsovereenkomst met, met de bank aan. Het duurt ongeveer vijf weken. Als je kijkt naar het marketingteam, is dat best een uitgebreid team. We hebben ongeveer vijf mensen in dienst. Wij uh, werken heel erg aan awareness, aan onze merkbekendheid. Wat doet het merk voor mij? Weet je, wat zegt het merk mij? Wij willen graag de boek staan als een kwalitatieve als een cafetaria-formule. En we weten uit onderzoek dat er twee dagen zijn waarin mensen eigenlijk geen zin hebben om te koken. Dus op die cheat day, ja, dat is toch echt een dag waarin je... ...gewoon eens een keer geen zin hebt om te koken. En wij proberen het bij de consument zo helder mogelijk te maken wat we nou precies verkopen. En waarom ze nou bij ons moeten komen en niet bij de concurrent. Hoe krijg je zoveel mogelijk rendement in de tent? Verantwoordelijk voor de data warehousing. e-commerce, zorgen dat de juiste informatie... ...bij de juiste afdeling en ondernemers terecht komt waarop ze kunnen gaan sturen. Want dit zijn mijn omzetten over deze week, kan ik vergelijken met de weken ervoor. Zo gaan we verkopen, dit zijn de artikelen die goed gaan verkopen, daar kan ik op gaan sturen en dit zijn de beste marges die we hebben. Dus we geven ze als het ware de handvaten om het financieel op het gebied van verkoop zo goed mogelijk te hebben. Nou, over het algemeen heb je altijd klassiek een verdeling, 20% van je artikelen zorgt voor 80% van je omzet en vice versa. En op die manier kan je daar gewoon dieper op ingaan. Hopelijk heb je nu wat meer informatie over de Qualitaria formule en de ondersteunende diensten hiervan uit het kantoor. Graag ga ik binnenkort met jou in gesprek tijdens een kop koffie om te kijken of er een goede match is. En wellicht verder aan te sluiten binnen de collega ondernemers bij deze familie waar we samen naar succes gaan. Wij zeggen binnen Qualitaria altijd ondernemen is een droom met een stappenplan. Jij hebt de droom en wij hebben het stappenplan.